Oké. Okay. Goedemiddag allemaal. Uh, mijn naam is Eva Kunstelaar. Ik ben onderzoeker bij PBL en uh, ik coördineer het programma, onderzoeksprogramma Leren in opgaafgericht beleid. Ik wil jullie welkom heten bij deze sessie Leren, Organiseren en Institutionaliseren. Welkom allemaal. Uh, ik neem jullie graag even mee door uh, de opzet van, uh, van deze sessie. Waar gaan we het over hebben met elkaar? En Daarvoor heb ik een korte powerpoint voorbereid. Fijn als die in beeld komt. Ik zie nog niks verschijnen. Daar is die. Goed, ze mag die gelijk naar de volgende slide. En waar gaan we het over hebben met elkaar in dit symposium? Over lerend en adaptief beleid. Nou, wat, wat houdt dat in? Ik heb uh, drie kenmerken onderscheiden: uh, responsiviteit, yeah, richting interne en externe ontwikkelingen daarop in kunnen spelen. Het kunnen bijsturen aan de hand van uh, korte feedback loops. En um, het kunnen leren door te doen. Leren door experimenteren. Ik zie nu de slide theorie in beeld. Ik zou heel graag de tweede slide in beeld willen hebben. Ja, helemaal goed. Nou, ik denk dat de toeslagenaffaire... ...wel goed heeft laten zien dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om lerend en adaptief beleid te maken. Ja, um, wat daar het geval was, er waren wel signalen, er kwamen zeker signalen van buitenaf ja, van uh, uh, ouders die zeiden ik ben bestempeld als fraudeur. Dat klopt niet, er zijn zeker ook interne signalen heen en weer gegaan, maar blijkbaar zijn die niet bij de goede mensen op de juiste plekken geland. Ja, de feedback loops waren niet op orde en het bijsturen in feite al helemaal niet. Um, dus ik denk dat de toeslagenaffaire heel mooi laat zien hoe belangrijk het is... om lerend en adaptief te werken en wat er mis kan gaan als je dat niet doet. Nou, vandaag hebben we twee thema's centraal staan in deze sessie. Circulaire economie en uh, het regioprogramma Brede Welvaart. Dat zijn uh, beide thema's, dossiers die lerend zijn ingericht. Voor circulaire economie hebben we aan tafel Cora Smelik, gedeputeerd in Flevoland... Um, en Trudy Rood, uh, senior onderzoeker Circulaire Economie bij PBL en hoofdauteur ook van de genoemde publicaties Samenleren in de regio. Nou, zij nemen jullie even mee, ook in de opzet van een kennisinfrastructuur voor circulaire economie. Dan voor het regioprogramma Brede Welvaart hebben we aan tafel Mark Hameliers, uh, manager van de regioportefeuille Brede Welvaart bij NMV. Uh, en uh, Marike van der Staak, onderzoeker wonen bij het, plan, bij het PBL. Um, een van de uh, PBL-publicaties uh, waarin dat leren en adaptieve karakter is benadrukt uh, en geïllustreerd ook hoe dat in het regioprogramma vorm krijgt, is de publicatie Verkennen waar wat werkt. En Mark en uh, Marike zullen ook illustreren hoe dat in de regio deals uh, tot uiting komt. Welkom allemaal. Dan gaan we nu even verder nog naar de uh, volgende slide. Uh, dan wil ik even ook het doel van de sessie toelichten. Dus de volgende slide mag in beeld. Dan, ik zie hem nog niet, maar ik begin gewoon vast. Uh, het doel is om met elkaar uh, het gesprek te hebben vanuit onderzoek, beleid, bestuur niet te vergeten en uh, praktijk. Hoe uh, we dat doen, die leerervaringen die we opdoen in dit soort interbestuurlijke gebiedsgerichte processen. Hoe we die uh, leerervaringen delen en borgen. En uh, ja, wat, wat we daar dan allemaal tegenkomen op onze weg als we uh, lerend te werk willen gaan. Hè, je zien hier, jullie zien hier twee uitdagingen staan. Hè? U, um, het leren vraagt natuurlijk ook aandacht voor wat werkt en wat werkt niet. Dus ook het leren van fouten is dan ook cruciaal. Het vergt ook een lange adem, hè, omdat je met elkaar wil toewerken naar het realiseren van een transitieopgave. Dus tussentijds uh, uh, bijsturen is dan van belang. Tegelijkertijd zitten we ook met z'n allen in een werkelijkheid waarin uh, successen nog heel belangrijk zijn. Prestaties laten zien, het outputdenken domineert en ook de korte termijnblikken. Uh, is nog sterk aanwezig in het openbaar bestuur. Ten tweede um, vraagt ook het leren om een reflectieve houding. Kunnen reflecteren. Wat ben ik aan het doen? Wat zijn we aan het doen met elkaar? Zijn we nog de goede dingen aan het doen? En lerend vermogen om te kunnen leren, te kunnen leren leren. Terwijl er eigenlijk in de praktijk van alle dag toch wel heel weinig ruimte is voor reflectie. En de urgentie voor leren uh, ook kan ontbreken. Daar gaan we dus het over hebben. Jullie mogen als deelnemers ook graag meedoen aan dit gesprek. Dat kan via de chat. De openbare chat staat aan. We hebben een chatmoderator, Marta van Eert, onderzoeker landbouw en voedsel bij PBL. En zij zal de vragen die jullie hebben inbrengen in het panelgesprek. En ook uh, is de chat bedoeld voor gedachtenwisseling. Dus voel je ook vrij om er daar op die manier gebruik van te maken. Dan graag nog de volgende slide. heb ik even heel kort geschetst waar dat leren dan over gaat. He, want bij leren, waar denk je dan in eerste instantie aan? Nou, ik denk in, in eerste instantie aan onderwijs en opleiding volgen. Maar waar we het hier over hebben is beleidsleren. En in een publicatie met de NSOB hebben we drie kenmerken daarvan onderscheiden. Het wat, waarover wordt geleerd. Uh, doen we de goede dingen? Dus... Um, uh, oh, sorry, doen we de dingen goed? Eh, dus waar, welke instrumenten zetten we in? Werken die al dan niet? Doen we de goede dingen? Hebben we nog de juiste doelen, ambities voor ogen? Of moeten we die bijstellen? En is het systeem erop toegerust? Uh, dus kunnen we doen wat we moeten doen? Uh, is daar ruimte voor? Denk bijvoorbeeld aan uh, een financiële constructie om als rijk en regio in gelijkwaardig partnerschap samen te werken. Dat is een onderdeel van het systeem waar je gewoon als programma, als netwerk... van afhankelijk bent of dat uh, gaat lukken, dat op orde is. Het hoe, hoe wordt er geleerd en door wie? Nou, in interbestuurlijke settings is het uh, dan goed ook om naar drie niveaus te kijken... waar ook verschillende actoren in beeld komen. Het leren op lokaal niveau binnen een regio, gemeente. Horizontaal tussen regio's en verticaal, tussen rijk en regio. En als derde element het hoe verder. Dus hoe worden de lessen geborgd? Is er lerend vermogen aanwezig om die lessen verder te brengen en te benutten? En een leercultuur uh, is ook van belang. Zijn er prikkels ingebouwd om uh, eh, uh, de lessen uh, te kunnen leren in de organisatie en de lessen verder te brengen? Dan ga ik naar de laatste slide en daarop staat de stelling waar ik vervolgens graag het panelgesprek mee open. En er verschijnt ook een poll in beeld. En dan wil ik alle deelnemers vragen om die poll in te vullen. Dus de stelling is. Kijk even of die in beeld komt. Ja. Rijk en regio moeten leerervaringen beter benutten. voor tussentijdse bijsturing op transitieopgaven. En weerstand bieden aan outputdenken en korte termijnblik. Dan mag de uh, poll in beeld komen. en mogen jullie aanvinken of je het daar eens of oneens mee bent. Ik zie de pol nog niet verschijnen. Wij gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Uh, ik wil uh, Mark en Cora uitnodigen om hun eerste reactie te geven op deze stelling. Cora, mag ik jou uh, vragen om als eerste te reageren? Ja, dankjewel. Uh, fijn om hier te zijn. Ik denk dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is. En je ziet vaak dat uh, het leren uh, is sowieso ontzettend lastig is. Uh, en de korte termijn-effecten worden nog verstevigd, denk ik, door uh, politieke context waarin bestuurders vaak zitten. Uh, voor vier jaar benoemd. Uh, um, je wil graag binnen die vier jaar echt een concreet resultaat laten zien. Terwijl sommige transities eigenlijk iets veel meer verlangen dan uh, die korte heigerigheid van binnen vier jaar echt iets concreet neerzetten. Uh, en het is dan al helemaal moeilijk om toe te geven dat je ergens een keer pad hebt uh, ingeslagen. En dat je even moet gaan nadenken, doen we nog de goede dingen op de goede manier en moeten we ons misschien herpakken. Uh, dat maakt het heel erg uh, lastig en weerbarstig. Maar het is ook wel ontzettend leuk en dankbaar om het uiteindelijk wel te gaan doen. Om, om die bodem te kweken voor een goede transitie. Ik heb zelf uh, werk ik al erg lang bij de overheid en het mooiste compliment wat ik ooit heb gekregen was... Uh, Cora, je hebt een combinatie tussen passie en geduld uh, en dat heb je bij je overheid eigenlijk heel erg hard nodig. Je moet vol passie voor het onderwerp blijven gaan, maar je moet ook het geduld opbrengen om af en toe een stap op de plaats te maken, af en toe te reflecteren of het goed gaat en vooral ook bij anderen na te gaan en dat kan juist weer voor versnelling uh, zorgen om te kijken of je van elkaar kunt leren. Want wat ik heel erg eh, nog vind dat zich verder kan ontwikkelen... is eh, in plaats van dat iedere regio of iedere plekje zijn eigen ding uitvindt... dat je van elkaar eh, dingen kan gaan leren. En we hebben bij ons in de regio een voorbeeld van de metropoolregio Amsterdam... waarin we voor circulaire inkoop... Uh, vijf handreikingen hebben geschreven voor, met hele praktische uh, leidraden uh, om uh, circulair te kunnen gaan inkopen, zodat we dat niet overal opnieuw hoeven te gaan uitvinden. En in, hier, in Almere, waar ik nu op zit, uh, komt een uh, praktijk-regionale uh, uh, innovatiecentrum en uh, circulaire economie. En dat wordt echt een praktijkcentrum wat we samen met overheid, onderwijs, jongeren, ondernemers gaan kijken naar hoe je circulaire economie goed in de praktijk kan brengen en wat we daarvan kunnen leren. En dat is denk ik ja, het aldoende doen, waarbij ook af en toe iets mag mislukken of waarbij je zegt van dit was toch niet de goede weg, is daarin heel erg belangrijk. Dus ik herken het zeker inderdaad. Dankjewel Cora. Ook twee dimensies die je eraan toevoegt. Hè. Het persoonlijke punt van uh, passie en geduld. Nou, heel mooi uh, geschetst. En uh, ook de politieke werkelijkheid waarin je zit met de vierjaarscycline. Dankjewel uh, Cora. Dank voor je toelichting en ook de mooie voorbeelden uit Flevoland. Mark, um, zou jij willen reageren en reflecteren op de stelling? Ja, dankjewel. Ja, weet je, het is een stelling uh, waarvan je kan afvragen of je daar nou, zeg maar, uh, echt voor of tegen zou kunnen zijn, zoals die geformuleerd. Maar hij valt eigenlijk in twee delen uit, één. En ik duid het eerste gedeelte maar uh, dat uh, als een oproep om meer te leren, wat zeg maar ook alweer iets is waar je ja, niet tegen zou kunnen of zou mogen zijn. Maar er staat ook Rijk en Regio. Dus ik denk dat het eerste gedeelte van de stelling oproept dat we als Rijk en Regio samen leren. En dat is denk ik ook uh, de achterliggende gedachte van de seminar waar we vandaag natuurlijk in zitten. Is dat je probeert uit te vogelen hoe je dat doet. En het tweede gedeelte van de stelling probeert een soort uh, wal op te werpen tegen slechte zaken als output denken en een korte termijnblik. Daar zou ik een beetje weerstand tegen willen bieden. In die zin dat ik denk dat het belangrijk is om ook over output en graag ook outcome na te denken en... De korte termijnblik, ik denk dat Cora er ook overwees, voor, zeg maar, ja, in de politieke context is dat vaak een gegeven. Uh, dus dat kun je niet zomaar weg, uh, niet wegredeneren. Ik wil niet zeggen dat ik wil gaan pleiten nu voor uh, output denken en de korte termijnblik, maar ik wil eigenlijk uh, toch zeggen dat als je voor resultaat gaat, output, uh, dan zul je toch moeten leren. Uh, en zeker bij transities. Hè. Transities, uh, ik denk dat Hans Molmaas daar ook al op wees, uh, dat is toch vaak een pad in de richting van een doel, een, een beetje een vaag pad, soms ook een beetje een vaag doel. Hij had vier transities uh, waar we mee te maken hebben, nou lekker ingewikkeld, onderling afhankelijk, nou hoe moeilijk wil je het hebben. Ah, dat kun je nooit in je eentje, hè? vandaar dat je ook, uh, de, regio, uh, uh, de regio zo populair is volgens de presentator. Nou, de regio, dat zijn we allemaal zelf, want we wonen allemaal in de regio. Maar het punt is denk ik dat de verschillende overheidslagen, hè, moeten met elkaar samenwerken, interbestuurlijk. En in dat samenwerken moeten ze ook leren. En leren, zeker bij transities vergt een vorm van tolerantie, hè? want... Uh, ja, leren, dat is dat, heel fijn bij succes, maar dat uh, ja, moet je ook kunnen doen van als er fouten zijn gemaakt. En dan kom je een beetje tegen het tweede gedeelte van die stelling aan, met die korte termijn blik En de afrekencultuur die in de politieke arena is, hè, met uh, uh, parlementaire enquêtes uh, en dergelijke. Um, ooit een uh, hoge ambtenaar op een ministerie waar ik ooit heb gewerkt, heeft wel eens gezegd van uh, shit met al... Nou, dat zei hij niet, maar hij zei heel vervelend al die parlementaire enquêtes zijn wel killing voor het leervermogen. vind ik wel uh, een goede uitspraak uit de jaren nul. En ik heb niet het gevoel dat daar heel veel in is veranderd. Dus ik denk dat het goed is als Rijk en Regio samen uh, leren. Ik zou daar aan willen toevoegen. Ik gun het ook eigenlijk uh, onze parlementariërs. Uh, zowel in de Kamer als in, uh, als in de Staten, als in de Raden. Um, en ik denk dat het belangrijk is om, om zeg maar... Uh, uh, de volksvertegenwoordigers daar ook gewoon mee te nemen. En dan, dat zou je dus kunnen in, inlassen in, zeg maar, of inlussen in zo'n in, in, in lerende aanpak, hè? Dus wij hebben, uh, en dan zullen ze daar ook iets ook dieper op ingaan uh, met Marieke, we hebben bij uh, het regioprogramma voor de brede welvaart uh, heel nadrukkelijk ook, ook aan PBL gevraagd om een lerende evaluatie in te richten. En je ziet steeds meer lerende evaluaties. Dat betekent dat je in de loop van het programma blijft kijken, kritisch, naar wat zijn de doelen die we uh, voor ogen hebben, welke resultaten hadden we verwacht en gaat dat nou lukken. Heeft dat effect en dat je toch probeert om kortcyclisch uh, bij te sturen. Bij het maken van zo'n regio-deal hebben de bestuurders uh, heel nadrukkelijk overleg gevoerd met uh, de volksvertegenwoordigers. En Het zou dus heel interessant zijn uh, om te kijken of je niet tijdens zo'n leercyclus ook uh, raden en staten en parlement kan, uh, kan meenemen. En dat is makkelijker, denk ik, bij het decentrale uh, overheden. Vermoed ik, hè, dat zou mijn stelling zijn, maar daar zou ook PBL nader de onderzoek naar kunnen doen, dan, uh, dan wat je met de Kamer uh, doet. Dus ik denk dat we, zeg maar, uh, als we transities, uh, transities moeten zien te ja, verwezenlijken, dan zullen we moeten leren. We zullen daar loops moeten inrichten, dat zullen we kort... Korte, zeg maar, loepjes uh, kunnen zijn. En, uh, en heel nadrukkelijk denk ik ook uh, uh, dat je dat gewoon ook uh, samen moet doen. En ik heb dat ook iets opge opgerekt. En dan toch wel, ja. denk ik, nog altijd uh, met het oog op de bal. Z zelf ben ik altijd wat kritisch op, zeg maar, uh, lerend evalueren. Uh, omdat ik denk dat de evaluatie klinkt altijd naar we zijn klaar. Dus ik heb altijd liever evaluerend leren, omdat ik dan het gevoel heb dat ik in een continu proces zit. Maar dat is misschien niet voor mijzelf. Maar dat zeg ik omdat ik denk dat als ik deze stelling zou mogen, hè, een beetje zou mogen amenderen, ik het toch ook belangrijk vind om uh, in die korte leercycli altijd te blijven kijken naar, uh, zeg maar, output, outcome. En ja. ook inderdaad, korte termijn blik. Wat hebben politici nodig? Neem ze er mee. Ook met op de lange termijn uh, effecten. Dank je, Mark. Ook uh, inderdaad mooie toevoegingen en uh, reflecties, de uh, stelling ook genuanceerd uh, bij deze. Um, inderdaad, die politieke dimensie en die eigenlijk daar ook in meenemen, hè? dat vind ik een hele uh, mooie toevoeging in het uh, bestuurlijke en beleidsmatige proces. En um, inderdaad, hoe kun je output uh, ook gebruiken, versturen op output om te leren, daar gaan we zo ook verder op in. Um, dan wil ik uh, in eerste instantie even nu aan de chatmoderator Marta vragen... of er vragen zijn voor Cora of Mark. Nee. Dan gaan we door naar um, Marike en Trudy, onderzoekers beide bij PBL. En Marike, mag ik jou in eerste instantie vragen om uh, ook te reflecteren... op uh, wat er zojuist al uh, op tafel kwam en uh, de stelling wat dat uh, met jou doet? Ja, uiteraard. Sowieso uh, fijn dat jullie er allemaal zijn en dat uh, we als BWL'ers ook de gelegenheid hebben om uh, een klein kijkje in ons onderzoek te geven. Dus uh, dank jullie wel daarvoor. Uh, ik wil heel eventjes eerst de, de achtergrond van ons onderzoek heel kort schetsen voordat ik uh, precies dieper op de stelling inga. Omdat ik denk dat, dat, uh, dat die context wel heel erg belangrijk is. Zoals Mark net al zei, heeft het, het ministerie van LNV het PBL gevraagd om uh, een onderzoeksprogramma op te, te richten in het kader van de, de regioportefeuille. En wat dat we daar eigenlijk doen is het ontwikkelen, verdiepen en ontsluiten van uh, kennis over, brede, uh, over regionale brede welvaart en daarmee dus eigenlijk ook over de regio deals. Um, daarbij reiken we niet zozeer tools aan waarmee we aangeven van dit is een goed beleid of geen goed beleid, dus in die zin is het... Niet evaluatief, maar we geven wel aan waar kansen en risico's zitten. en uh, welke lessons learned je uh, zou kunnen trekken. Dat doen we onder andere aan de hand van uh, vier cases die we van dichtbij hebben onderzocht. En in het begin van dit jaar is er ook een leersessie Lerend Vermogen georganiseerd. waar een aantal uh, vertegenwoordigers uit het regio programma zijn aangesloten en hebben aangegeven waar zij tegenaan lopen en hoe zij daarmee uh, leren. Bij de onderzoeksresultaten die ik nu kort met jullie deel, wil ik dus wel opmerken dat deze verzameld zijn in 2019, 2020 en het begin van dit jaar. Uh, nou ja, de regio-deals hebben natuurlijk niet stilgezeten, dus uh, het is belangrijk om jezelf te realiseren dat ook daar het leren steeds verder doorontwikkelt. En dat uh, daar dus uh, mogelijk weer nieuwe inzichten zijn die uh, ja, ook weer bij hebben gedragen aan het lerend vermogen. Um, in reactie op de stelling was eigenlijk mijn eerste gevoel... Um, het is niet zo dat er uh, geen ruimte is om te leren in de regioneals. Integendeel, er is een hele grote rijkheid en veelsoortigheid in uh, waarover geleerd wordt. En dat kunnen we eigenlijk samenvatten in drie hoofdpunten. Nou, we zien dat er heel erg op de inhoud geleerd wordt. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om of specifieke landbouwinnovaties uh, wel of niet werken. En daarvoor zijn uitgebreide evaluatie- en uh, monitoringsprogramma's opgericht. Nou, Cora en Mark haalden het net uh, al eventjes aan. Leren doe je vaak niet alleen. En dat geldt ook uh, voor het regionaal beleid. Daar zijn uh, flink wat lokale partners bij betrokken. Partners die niet altijd vanzelfsprekend uh, vinden om met elkaar samen te werken. Dus naast overheidsinstellingen kun je denken aan zorginstellingen, uh, onderwijsinstellingen, inwoners. Het is ook maar net welke opgave lokaal aangepakt wordt. En met samenwerken moet je ook uh, leren over hoe je dan met elkaar samen kan werken en wat daar wel en niet in werkt. Um, en ook wie welke verantwoordelijkheid uh, toebedeeld krijgt, kan pakken. Nou, we kennen het allemaal wel als je in een nieuw team komt werken. Dan, dan moet je ook gewoon even aftasten en elkaar goed leren kennen. Nou, Ten slotte zien we ook dat er in de regio die heel erg op systeemniveau wordt geleerd. Het is een uh, relatief nieuw programma dat is ingericht. En ja, daar komt soms ook bij kijken dat je tegen bepaalde knelpunten op institutioneel vlak aanloopt. Dus bijvoorbeeld knellende wet- en regelgeving die in de weg zit. Eva noemde net al eventjes de financiële kaders waarmee Rijk en Regio met elkaar samen, waarbinnen Rijk en Regio met elkaar samen kunnen werken. Ja, dat zijn ook allerlei uitdagingen die op je pad komen en waarvan um, geleerd wordt hoe dat je daarmee om kan gaan. Um, wat dat je ziet is dat, in ieder geval in ons onderzoek, is dat er veel geleerd wordt, maar dat dat zich vooral binnen de deals afspeelt. En daarvoor is het denk ik goed, omdat waarschijnlijk niet iedereen die hier zit precies weet hoe de structuur van zo'n regio deal in elkaar zet. Is het goed om jezelf te realiseren dat een regio deal vaak uit verschillende projecten bestaat. Die projecten zijn onderverdeeld in een aantal sporen of pijlers. En die sporen of pijlers vormen vervolgens gezamenlijk de hele regio deal. En uh, op het moment dat wij met uh, mensen spraken voor ons onderzoek die uh, echt dicht in die regio praktijk zaten, zagen wij dat er heel erg veel geleerd wordt op dat projectniveau. En uh, dat dat ook binnen de sporen gebeurt, maar dat het nog wat uh, moeilijker is om dat echt op te schalen naar het regio -deal programma als zich. Dus de totale regio-deal, om het zo maar te noemen. Dus die crossovers tussen projecten en tussen verschillende sporen en pijlers komen wat. Uh, kwamen op dat moment wat minder makkelijk tot stand. En volgens onze respondenten werd dat onder andere veroorzaakt doordat mensen niet vanzelfsprekend uh, uh, vinden om integraal of dienstoverstijgend samen te werken. Daarbij moet ik wel meteen opmerken dat dit echt in de beginfase van uh, de uitvoering was. Dus uh, het kan ook zijn dat ze nog even zo erg in hun eigen project aan het kijken waren dat er ook nog niet heel erg veel uh, tijd of ruimte was om uh, met elkaar... Uh, echt dat, dat wat grotere deel overstijgende vraagstukken aan te pakken. Nou, en, en daarnaast is natuurlijk het, het ophalen van leerervaring is één, het inbedden is twee. En daar zien we eigenlijk ook hele grote verschillen tussen de afzonderlijke regio-deals. Zowel in de, de actoren die die leerervaringen ophalen en borgen. Dat kan een adviesraad, een projectmanager of een projectleider zijn, als in de manier waarop dat verwerkt wordt. Dus het tussentijds bijsturen van op voorhand bepaalde uitvoeringsprogramma's, of juist gaandeweg stap voor stap op basis van leerervaringen de, het volgende uitvoeringsprogramma vaststellen. En uh, ja, daar wil ik alleen tenslotte opmerken dat daar geen goed of fout in is. Het is uh, in het kader van het uh, leraarbij gezien dat het vooral belangrijk is dat er uh, feedback loops worden ingebouwd. Waarin uh, je bij kan sturen indien dat uh, dat nodig blijkt. Want uh, je hebt er niet zoveel aan als je iets leert en het vervolgens niet kwijt kan omdat alles al in beton is gegoten. Zo zou ik het voor nu even mooi, bij me uh, houden. Mooi Marike, dankjewel. Ook mooie illustraties van hoe uh, dat leren bij de regio-dienst gestalten krijgt. Dat dus ook echt heel divers is. En dat ook de uitdaging is hoe benut je en, uh, die lessen nou ook goed. Daar uh, hou, hou die ook even vast. Dan gaan we eerst nog even naar Trudy ook voor circulaire economie. Um, Trudy, vertel, wat, uh, waar ben je mee bezig uh, in de termen van de circulaire economie? infrastructuur en het samen leren in de regio. Ja, uh, nou allemaal hartstikke welkom hier dat jullie hier vanmiddag zijn. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met die circulaire economie, want dat is een, een effectieve manier om allerlei maatschappelijke opgaven die op dit moment op de regio afkomen, om die aan te pakken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de, de grote woningbehoeften, uh, klimaatadaptatie, de energietransitie, allerlei opgaven die nu ...op die regio aankomen uh, uh, ja, eigenlijk. En door uh, aanzienlijk efficiënter om te gaan met grondstoffen... ...kun je dus bijdragen aan die opgave... ...en door dat slim uh, te combineren. En daar hebben we uh, onderzoek naar gedaan... ...van ja, hoe, hoe staat dat nou in die regio met die circulaire economie... ...en ook in de, in de breedte. En dan zien we eigenlijk dat zowel de rijk als de regio's nog aan het begin van de transitie staan. Alle partijen zijn nog zoekende, ook die regiopartijen. Het gaat over regionale overheden, maar ook de andere partijen in de regio. En het is een heel complex vraagstuk, maar wel met heel veel uh, potentie. En je ziet dat die partijen uh, voorzichtige stappen zetten, uh, maar bestuurders zijn soms ook gewoon nog aan het zoeken. Wat is nou mijn draagvlak? Wat is mijn doel die je kan stellen? Uh, ook als je wilt uh, kijken naar output, waar het net al even over ging in die, uh, in die stelling. Dan hoe doe je dat nou? Dus dat levert in ons onderzoek eigenlijk een heel palet aan, uh, aan kennisvragen op. Daar hebben we ook een, uh, een rapport over gemaakt. Als het goed is, staat dat nu ook in de chat. Dan kunnen jullie het uh, nog eens op je gemak nalezen. We hebben die uh, kennisvragen eigenlijk gegroepeerd. En dan zie je dat er die vragen, die gaan ons over de organisatie. Van hoe organiseer ik dat nou binnen mijn eigen uh, organisatie? Hoe krijg ik mijn collega's mee? Hoe kan ik bij de woningopgave circulair uh, toepassen? Of hoe... Uh, uh, gaat het over samenwerken? Van hoe kan ik nou efficiënt met bedrijfsleven samenwerken? Hoe, uh, kan, wat zijn mijn mogelijkheden bijvoorbeeld voor een circulaire bedrijventerrein? Dus het uh, is nogal uh, divers. Je kunt je dan ook voorstellen dat je de oplossing niet is om gewoon maar even een website te maken met wat uh, lijstjes uh, uh, of uh, wat uh, informatie. Dat, dat werkt niet. Dat, uh, ja, je kunt wel aanbieden, maar daar zijn de partijen niet mee geholpen. Dat zorgt niet voor het leren. Dus wat we gezien hebben, waar behoefte aan is, is, is een uh, ondersteuning om de weg te vinden in de, de berg aan informatie die er op dit moment al te vinden is op internet. Want er zijn heel veel partijen die kennis aanbieden voor die regionale overheden en voor die regionale partijen. Zodat zij... Zij zeg maar kunnen voortbouwen op de kennis die, en de ervaringen die anderen al opgedaan hebben. En niet elke keer weer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Daarnaast zien we dat de kennis eh, soms wel is, maar dat die in hoofden van mensen zit. Nou ook dan is eh, zo'n website niet de, de oplossing wat er dan helpt, is om bijeenkomsten te organiseren, om scholing te doen, bijeenkomsten, contacten ook met uh, landelijke kennisinstellingen bijvoorbeeld, om een, een goede uitwisseling van kennis te krijgen beide kanten op, zowel van uh, nationaal naar het Rijk of naar de regionale partijen als omgekeerd. Van ja, Wat zijn nou bijvoorbeeld die belemmeringen in de regio en wat is daarvoor op nationaal niveau dan weer nodig? Uh, en als, als derde pijler eigenlijk zien we dat er regiohubs nodig zijn. Want het gaat dan om, om grondstoffen en om partijen in een regio bij elkaar te brengen. Dus om een ja, efficiënte manier ook in die regio om te gaan met de, de grondstoffen die daar zijn. Dus deze drie uh, pijlers die vormen eigenlijk samen de, de kennisinfrastructuur. Waar dan op dit moment aan gewerkt wordt. Om zo samen, nationaal en met de regionale partijen samen te leren om die transitie naar de circulaire economie te versnellen. Mooi Trudy, ook uh, de systematische aanpak van het ophalen van de behoeften. Ook heel mooi geïllustreerd en waar, waar dan ook de, vervolgens de stappen aan gekoppeld worden. Hè, van die driedeling van websites, bijeenkomsten en hubs. Ik uh, denk ook belangrijk om dat vast te houden. Van Hoe kun je een, een leersystematiek uh, ontwerpen? Um, en dat, uh, dat laat jullie eigenlijk mooi zien. Um, dan wil ik even peilen bij Marta. Zijn er vragen aan Marike of Trudy? Nee, dan gaan we door naar uh, de discussie. Um, en ik zag wel dat er in de chat daar wat over scheen. Maar ik ga eerst uh, zelf even een uh, discussieonderwerp inbrengen. Um, en uh, dat is eigenlijk de vraag waar we het net al over hadden. Hè? Hoe kun je nou die korte cycli uh, ook benutten om te leren? Uh, en daar kan uh, ook het sturen op output best nuttig zijn. Maar de steen die ik dan in de vijver wil werpen is dan, uh, als je dat doet, die korte cycli en het sturen op output, blijf je dan niet heel erg in het eerste orde hangen. Dus dan ga je wel kijken hoe kunnen we dingen beter doen. Maar is er dan nog voldoende ruimte voor reflectie, zijn we nog wel de goede dingen aan het doen? Want ook met outputsturing ga je ook vaststimmeren waar je naartoe wil met elkaar. En die maatstaven, uh, die kunnen ook een soort tunnelvisie bewerkstelligen. He, dat je daarmee gaat sturen op, oké, okay, dit is uh, hoe wij zien uh, waar we op, op uh, naartoe willen. Terwijl, of dat dan nog wel de goede dingen zijn, waar, uh, willen we daar dan nog wel naartoe? Die tweede orde reflectie. Uh, kan dan uit het zicht verdwijnen. Is dat zo? Cora, Mark, wat uh, vinden jullie hiervan? Nou ja, het klinkt een beetje als een paradox, maar dat hoeft het niet te zijn. Ik denk uh, dat je beide stappen moet inbouwen. Je moet uh, je tussentijdse resultaten en je piketpalen moet je benoemen, moet je halen en je moet het vieren. En als je het niet haalt, moet je het tijdig kunnen bijsturen. En tegelijkertijd is het belangrijk om een soort methodiek te ontwikkelen... Waarin je ook nog kijkt van doen we de goede dingen? En ik denk dat de omgevingswet die eraan komt, met ook de omgevingsvisie, wat ook een levend document moet zijn, daar ook kan, bij kan helpen om het goede strategisch gesprek met elkaar te voeren in de regio. En wat ik nog wel een valkuil vind, een andere variant van jouw stenen in de vijver, is. Wordt het niet allemaal te veel op één spoor belegd. Terwijl uh, ja, Trudy heeft het net al heel erg mooi aangegeven. Dat eigenlijk al die opgaven waar we voor staan. Dat die zo met elkaar verbonden zijn. Dus ik denk ja. dat uh, um, uh, dat ook nog wel een risico is. Dat als je alleen maar op de energietransitie richt. Uh, dan lig je dan, en dan blijf je over met zonnepanelen. Uh, die afgeschreven worden en je nergens mee terecht kan. Uh, je krijgt uh, bladen van, van, de, van de windmolens. Uh, die... Op een gegeven moment op een grote afvalberg terecht moeten komen. Dus het is heel belangrijk om die transities echt goed met elkaar te combineren en te verbinden. Dus ik denk dat ook een kernwoord in het leren zal moeten zijn het verbinden. Verbinden tussen mensen en instellingen. Verbinden tussen rijk en regio. Maar ook het verbinden van de verschillende sporen. Dat is een heel belangrijk element waar we rekening mee moeten houden. Ja. Een mooie illustratie. En ook inderdaad, je geeft eigenlijk aan beide zijn nodig. Hè? Uh, uh, zowel outputsturing als het strategische gesprek zijn. We nog de goede dingen aan doen. vind ik wel interessant. Ook aan Mark nu het woord. Maar ook zijn dat dan dus verschillende gesprekken die je op verschillende plekken voert. En hoe zorg je dat dat bij elkaar komt? Misschien kun je die ook meekakken, ja. Mark. Ja, zeker. Nee, ik vond het wel een heel interessant punt wat Cora als laatste inbracht. Dus dat, ik ga nu praten en dan denk ik door op het antwoord op dat uh, deel van uh, inbrengen. Ja. Dat vond ik wel heel leuk. Uh, nou ja, weet je wat, wat zeg maar, uh, in jouw, zeg maar, stelende vervel zit, is denk ik het punt van het uh, cyclus. Dus uh, daar zit ook weer dat aspect van het heigerige in. Dus ik, ik zou willen nadenken over wat is, hoe kort is kort cyclisch? Ik kan me voorstellen dat je in de, wat, in de wat kortere cyclus, de kortste cyclus blijft spreken, dat je dan wel blijft kijken naar uh, de afgesproken resultaten. Hè? En uh, gewoon echt heel blauw op alles wat is afgesproken, of dat wordt geleverd. Maar dat je om een iets langere, korte cyclus, dus niet te lang, hè, maar geef je wel de ruimte, dat je dan gaat kijken naar doelbereik. Ik merk in de gesprekken die wij voeren, halfjaarlijks met de regio's, van hoe gaat het nou? Hè? En bij ons in de regio's aan zet in de regio-deals, maar we praten al een keer per half jaar met de vertegenwoordiging van Rijk en Regio over het, hoe het nu gaat. Dan is wel de vraag van doelbereik heel belangrijk en die werkt ook erg... Uh, ...verhelderend, omdat op een gegeven moment als zo'n programma zou dreigen te verzanden in een, in een zeg maar, ja, uh, stelletje projecten... Hè, uh, zonder, ...zonder samenhang, dan is dat het punt waarop je, uh, waarop je zou kunnen ingrijpen. En dan vind ik wat Cora inbrengt eigenlijk wel interessant, omdat je ook al beide zal dus nadenken over zeg maar, het, het langere termijn uh, outcome die je wil met je, met je hele programma... Dan nog kun je heel fijn in een tunnel zitten, doordat je met je eigen transitie bezig bent en de samenhang met andere transities uh, kwijtraakt. En het sleutelwoord was uh, verbinding. En ik denk dat dat dus uh, inderdaad ook uh, dan dus mensenwerk is. En, uh, dus deels mag je hopen, zou mijn snelle fix zijn, dat de mensen die je aan tafel hebt, en zeker de mensen uit, uh, uit de regio... ...dat die uh, bij meerdere transities uh, betrokken zijn. Vaak is het gevoel dat het Rijk vanuit de komt aan tafel... ...terwijl de regio meer integraal kijkt. Dat hoeft niet altijd per se zo te zijn. Maar je zou wel verwachten dat een regionale bestuurder... ...veel meer zicht heeft op de samenhang van de transities in zijn of haar gebied. He, dus die, die verbinding met, uh, vanuit perso personele unies in zo'n sturingsgroep... ...zou relevant zijn. Maar stel dat dat niet zo is dan vind ik het wel zeg maar, een vraag die ik nog niet kan beantwoorden. Uh, methodologisch, hoe je dat dan wel zou doen. Uh, en uh, Ik denk dat dat wel een, een hele belangrijke vraag gaat worden op de, kort, de redelijk korte termijn, nadat er een, een nieuw kabinet is gekomen en uh, daarna al waarschijnlijkheid uh, toch meer uh, tussen rijk en regio samengewerkt moet gaan worden in het gebied, op de transities en ook op hun onderlinge samenhang. Ja, je wil deels natuurlijk geen Poolse Landdag, maar je wil ook niet een soort zeg maar, commissie van dictatoren die zeg maar, uh, in een zeg maar, soort piramidale constructie uh, gaan vertellen hoe het moet. Dus uh, ik vind het wel een hele ja. essentieel een vraag waar ik niet direct een antwoord op heb. Uh, heel nee. ja, ik zie ook in de discussie, um, ook uh, inderdaad, erkenning van uh, verbinden te vaak op proces, niet altijd op inhoud. Uh, verbinden betekent ontschotten, daar zijn we niet zo best in. Nou, dat uh, noemde jij inderdaad ook al, uh, Mark. Eerdere um, vragen. Ik begrijp dat Martha uh, haar microfoon niet kan openen. Dus uh, excuses dat die vragen uh, niet aan bod zijn gekomen. Um, dat is dus, uh, ja, dat had ik even gemist. Ik wil um, nog even naar een uh, volgend punt. En dat gaat over de tijdelijkheid versus de continuïteit die nodig is voor leren... En de tijdelijkheid van uh, waar we hè, vaak in netwerken of in beleidsprogramma's uh, de middelen voor hebben. Um, misschien in eerste instantie dan even naar uh, Trudy en uh, Marike. Uh, Trudy, om met jou te beginnen. Um, het kennis, de kennisinfrastructuur, hè, uh, daar uh, zijn jullie, nemen jullie nu mee van start... Hoe denk je die continuïteit te borgen? Dus waar sta je over tien jaar en zit je dan nog met dezelfde mensen aan tafel? En welke stap heb je dan gezet? Hoe zie je dat voor je? Nou, Ik hoop niet dat we over tien jaar nog op dezelfde plek staan, want dan zijn we niet erg opgeschoten met de, de transitie naar een circulaire economie. Dus ik mag toch hopen dat we een, een heel eind verder zijn. Want juist die circulaire economie heeft het in zich om te uh, verbinden. Maar ik uh, ben misschien iets minder optimistisch dan, uh, dan Mark. Dat ik merk in de gesprekken, ook met regionale overheden, dat zij vaak toch ook nog wel weer last van hebben. Dat er voor circulaire economie geen uh, keiharde afrekenbare doelen zijn. En bijvoorbeeld bij de energietransitie wel. Dus daar is zitten bijna die transities uh, elkaar in de, in de weg. En uh, juist ook bij die bestuurders is dan ook wel behoefte aan, aan kennis van ja, hoe kan ik dan wel uh, zeg maar het zichtbaar maken wat ik bereikt heb op het gebied van circulaire economie. Dat speelt natuurlijk niet bij alle bestuurders, maar wel bij een, een deel waarvan ik denk van nou ja, dan, dan zou juist die kennis en dat samen leren zou een hefboom kunnen zijn om daar een, een stap uh, verder te komen. En uh, ja, die hele kennisinfrastructuur waar we nu aan, aan werken, die moet eh, zo danig zijn en zo flexibel eigenlijk ook nu zijn, dat die steeds weer in kan spelen op de nieuwe kennisvragen. En uh, ook de ruimte bieden om de nieuwe kennisvragen op te halen. En die ook te, te programmeren, zodat uh, dan ook op de lange termijn ook weer nieuwe kennis krijgen, waar dan meer op voortgebouwd kan uh, gaan worden. Ja, Dus je kunt eigenlijk, eigenlijk zeg jij continuïteit. Is gebaat ook bij uh, adaptiviteit, hè? Dus je gaat, gaat gewoon steeds kijken van wat zijn de nieuwe vragen die opkomen? En daar ga je weer mee verder met elkaar om dan met elkaar richting, hè, wat jij zegt, de nog ontbrekende doelen voor circulaire economie uh, toe te roeien. Ja, die infrastructuur is eigenlijk zeg maar, uh, vergelijkbaar met een weg en daar kunnen gewoon de, de kennis, de auto's kunnen er overheen uh, rijden, maar dat kunnen dus ook weer de, de auto's van de toekomst zijn of de vervoersmiddelen van de toekomst. Dat, ja, afhankelijk ja. van wat er dan op dat moment, welke behoeftes er zijn, uh, kan die infrastructuur dat je faciliteren. Mooi. Marike, wat is jouw reflectie op uh, uh, de tijdelijkheid van het regioprogramma, wat voor een aantal jaren is ingericht, en de behoefte toch ook wel vanuit de regiodeals om uh, de geleerde lessen verder te brengen en op te schalen, uh, wat een proces van lange adem is? Herken jij dat? Nee, en... dus. Ja, ga ja. je gaan. Ja, je ziet in het, het regio programma inderdaad dat een, een regio deal sluit je voor een aantal jaar af. En in uh, verschillende Regio-Deals en in de uitvoeringsprogramma's daarvan is ook uh, door de lokale betrokkenen heel duidelijk aangegeven dat het uh, vaak het begin is van een ontwikkeling die aangejaagd wordt. Dus dat het uh, niet zo is dat uh, de brede welvaart in de, de relatief korte periode dat de Regio-Deal zelf loopt ook volledig uh, gerealiseerd wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor de kennis die wij ontwikkelen en inbrengen. Wij uh, volgen nu een aantal jaren het, het regionaal programma en de kennis die we daarin uh, opleveren, daarvan kunnen delen, nu ingebed worden. En delen zouden bijvoorbeeld ook kunnen uh, helpen voor de verdere doorontwikkeling van regionaal beleid in het kader van brede welvaart. Dus uh, ook die kennis is, uh, kan gewoon in de toekomst meegenomen worden. Wat ik in aanvulling op de, de punten die net genoemd zijn nog wel belangrijk vind. Om te noemen, dat zijn twee punten, dat is aan de ene kant dat uh, de ontwikkeling van kennis en het voorzien in vragen die uh, voor beleidsmakers relevant zijn, in mijn ogen twee kanten opwerken. Aan de ene kant zijn we als PBL natuurlijk een onafhankelijk uh, onderzoeksinstituut dat heel goed na moet denken en moet faciliteren in, in wat de kennisvragen van de toekomst zijn. En daar moeten we antwoorden op zoeken met elkaar. Aan de andere kant is het natuurlijk net zo belangrijk dat als beleidsmakers tegen bepaalde vragen aanlopen, dat die ook bij ons terechtkomen. Zodat je eigenlijk twee kanten op... Uh, die kennisinfrastructuur breder kan trekken. En daarbij vind ik het ook belangrijk om op te merken dat uh, het PBL niet de enige partij is die kennis ontwikkelt. Dat zie je in het uh, regioDeal-programma bijvoorbeeld ook heel duidelijk terug. Daar is ook een uh, regio waar uh, ook zeer relevante inzichten gedeeld worden. Dus ik denk dat het ook daarin uh, het vinden van nieuwe samenwerkingen die, die we eigenlijk in de regioDeals terugzien, uh, ook op het gebied van uh, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling, uh, net zo'n belangrijke rol spelen. Ja, Dankjewel. Ik heb uh, toch nog een uitsmijter als vraag. We hebben nog twee minuten, dan gaan we over naar uh, uh, het hoofdseminar. Uh, die vraag wil ik aan Cora stellen. Hoe verbinden we de roep om afrekenbare doelen met de wens om te kunnen leren? Dat ruimte niet om, om te mislukken. En ik stel die vraag ook omdat jullie ook benadrukte dat die roep er sterk is bij circulaire economie. Ik ga ja, daar in twee woorden wat over zeggen. Oh, ik hoor je niet, Cora. Je geluid staat denk ik nog uit. Hoor, hoor je me niet? Ja, nu wel. Oké, okay. ja, ik heb niks veranderd. Misschien duurde het even voordat hij reageerde. Excuus. Uh, nou ja, het heeft natuurlijk ook te maken met de fase van de, de ontwikkeling waar je nu in zit... en de urgentie die uh, gevoeld wordt. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om die urgentie ook bij de politiek uh, goed duidelijk te maken. Je ziet heel erg dat bij provincies bijvoorbeeld... Uh, bij het aangaan van de nieuwe coalities in 2019, te, uh, circulaire economie voor het eerst in allerlei coalitieakkoorden terechtkwam. Uh, waarbij, uh, de, en als je dat dan in een coalitieakkoord opneemt, dan meteen de worsteling ontstaat, maar wat wordt dan ons doel? En hoe gaan we dat monitoren? En die urgentie die, uh, uh, hopen we bij het Rijk uh, ook te, te vinden. Om dat uh, in, in een daadwerkelijke transitie te laten zijn wat overal uh, doorheen speelt. En ook bij de gemeenteraadverkiezingen hopen wij dat daar ook in uh, die verkiezingsprogramma's en in de coalitieakkoorden ook uh, iets over circulaire economie komt. Want je hebt eerst die urgentie nodig en vervolgens uh, is het doel, ja, het gaat toch vooral om het uh, uh, de grondstoffen. De uitputting van grondstoffen tegengaan, afval tegengaan en te zorgen dat de cirkel helemaal sluit. En daar hoort dan ook weer een monitoring bij. Daar zijn we echt eerste stap in aan het zetten. Maar je moet daar dan ook echt wel politieke urgentie bij krijgen om ook überhaupt die doelen te kunnen gaan formuleren. Ja, dankjewel. Dus de urgentie komt ook doordat je doelen stelt. Tegelijkertijd weten we met z'n allen dat die doelen ook niet heilig zijn en we die ook moeten durven bijstellen als we zien uh, dat het niet werkt, of dat we niet de goede kant op gaan. Dank jullie wel. Ik wil jullie allemaal uh, als panelleden heel hartelijk bedanken voor jullie reflecties, voor het gesprek met elkaar. Ik wil alle deelnemers bedanken voor jullie uh, uh, reacties, ook in de chat, en uh, het volgen en van het gesprek. Dank jullie wel. Uh, daar komt nu een knop in beeld, daar kunnen jullie op klikken. Deelnemers, Voor de deelnemers gaat dat op. En dan zitten jullie terug in het hoofdseminar en gaan we beginnen met het gesprek. Um, dank jullie wel, dan sluiten we deze sessie af.